Dan zijn we nu bij agenda boeren. Ik ben Kees van Wissen, ik ben 72 jaar, ik kom uit de Randstad. Ik ben daar weggegaan omdat ik het vies, vuil en druk vond. Ik ben verhuisd naar Drenthe in 2014 en ik kwam in een oase terecht. Maar ook Drenthe heeft zijn problemen. Bestrijdingsmiddelen, fijnstof en ik hoop dat ik daar in de komende tijd samen met jullie iets aan kan gaan doen. Leuk die transitie, maar is er wel plek voor de jonge boeren? Want dat is eigenlijk het standpunt van progressief Westerveld. Gaan we de boeren dwingen? Ik ga even antwoord geven op wat ik de belangrijkste vraag vind. En dat is, gaan we de boeren dwingen? Nee, we gaan de boeren niet dwingen. We gaan met iedere boer in Westerveld een gesprek voeren. En in dat gesprek wil ik graag weten waar de boer denkt over vier tot acht jaar met zijn bedrijf te zijn. En als we die inventarisatie gedaan hebben, maken we daar een plan van. Met dat plan gaan we naar de gemeente, de provincie en misschien ook Den Haag. En eh, daarna gaan we dat plan faciliteren met de boeren. De boeren zijn dus aan zet. Progressief Festenveld staat voor samenwerken en dat is wat we met de boeren gaan doen.